Ik verzoek de de getuigen binnen te leiden. Zo, goedemorgen nog steeds allemaal en ik open deze vergadering aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Lensen. Meneer Lensen, eh, welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. We onderzoeken het hele stelsel van de coöperaties en ook de incidenten en zo willen we weten wat er nou gebeurde en hoe dat kon gebeuren en wie er verantwoordelijk zijn. Vandaag concentreren we ons allemaal eh, op, op toezicht, zowel vanuit het ministerie als eh, van het ministerie geëntermeerd interim toezicht op incidenten. En in dat verband, meneer Lensen, wordt u zelf vandaag gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder Ede en u koos al voor om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wilt kan staan. Ja. En bijna zeg dat beloven. Dat beloven. U staat onder Ede, meneer Lensen. Dank u. Neemt u plaats. Het microfoon kan heel hele verhoor gewoon aan blijven. We gaan uh, direct van start. Er zijn een paar leden van onze commissie die willen graag vragen stellen. Het woord is daarom aan meneer Oskamp. Ja, dank u wel voorzitter. Goed dat u er bent meneer Lensen. We gaan het hebben over uh, WSG en over Rantree. Maar ook over de zelfregulering in de sector. Want u bent uh, vrij ervaren. Het aantal van de casuïstieken die wij uh, bespreken en behandelen, daar uh, bent u ook bij betrokken. U uh, bent op dit moment uh, voorzitter van de raad van toezicht bij WSG. U bent ook extern toezichthouder geweest bij Randre. En verder heeft u nog in een aantal raden van toezicht gezeten, onder andere van Trias, WoonInvest en PWS. Vergeef ons als we niet... Ook als extern toezichthouder ja. en ook nog bij WoonInvest. Nou, mooi. Dus, uh... Ja, die noemde ik ook. <coughs> Goed, tijdens uh, eerdere openbare is WSG uh, uitvoerig aan, aan bod geweest... U bent dan op mei 2011 bent u, voorzitter van de Raad van Toezicht geworden. Eerst als interim, maar nu uh, met een vaste aanstelling. En wat ons opvalt is dat uh, <coughs> zeg maar in het begin drie leden van de Raad van Toezicht uh, aftreden vanwege belangverstrengeling. Maar dat kort daarna, in december 2011, de andere twee leden van de Raad van Toezicht ook uh, vertrekken. Al dan niet met uh, lichte drang. Kunt u daar iets vertellen hoe dat ging bij die laatste twee? Met die laatste twee? Uh, ja, daar kan ik iets over zeggen. Uh, deze beide... Heren, die waren al langdurig uh, lid van uh, de Raad van Toezicht. Uh, Overschrijdend de normen die gehanteerd uh, worden, ja. uh, zeg maar in de uh, governance code. Ja. En uh, toen uh, na een half jaar ook duidelijk werd dat niet uh, WSG uh, op korte termijn zeg maar een, een samenwerking of een fusie of uh, overname was door een ander kwam er uh, meer in beeld dat in ja. zelfstandigheid uh, verder uh, geopereerd moest worden. Ja. En heeft bij mij de, de gedachtepost gevat om uh, toch te kiezen voor een ja. nieuwe raad van commissarissen, volledig. Ja. Enerzijds en anderzijds ook uh, het een en ander in werk te zetten, zodat ook de nieuwe raad van commissarissen ja. ook weer een nieuwe directeur uh, kon uh, benoemen. Ja. En daarmee dus af, afscheid te nemen van de interim directeur. Het dus initiatief lag bij u en ze ja. Gingen, ja. anders hadden ze er nu nog gezeten. Uh, dat weet ik niet, maar in ieder geval hebben we dat met elkaar in gesprek gehad. Ja. Okay. Nou, in 2011 uh, is de heer Span eerst niet ontslagen door de Raad van Toezicht... ...maar eigenlijk in goed overleg opgestapt, zo noemen we dat dan... Met ...een zogenaamde beëindigingsovereenkomst. Ja. En die overeenkomst die maakt het nu weer moeilijk uh, om WSG uh, juridische aansprakelijk te stellen... ...omdat in die beëindigingsovereenkomst finale kwijting uh, afgesproken is. Dat gebeurt natuurlijk vaker. En in 2013 dient de rechtszaak en uh, voordert WSG toch een schadevergoeding van 9,2 miljoen van de heer Span. En de heer Span die dient dan een wedervordering in vanwege pensioenrechten. En uh, hij wordt in het geluik gesteld en dat betekent dat WSG in plaats van dat ze 9,2 miljoen beuren 287.000 euro aan Span moeten betalen. En de vraag is, um, had het nou niet voorkomen kunnen worden en had u, daar, had u daar zelf nog iets in kunnen doen toen u daar kwam bij WSG? Nou, laat ik dit zeggen. Uh, ik ben zelfs uh, zo eigenwijs geweest om uh, het besluit van de vorige raad van commissarissen niet uit te voeren. Nee. Ik heb namelijk het bedrag wat zij hadden afgesproken niet betaalbaar gesteld. En wat hadden ze afgesproken? Een bedrag van in de orde grootte van drie ton. Ik ja. weet niet exact de exacte bedragen. En daarnaast was er nog een afspraak om als hij op een goede wijze had gefunctioneerd, ja. hij nog een extra bijdrage zou krijgen. En u zegt, hij is in het gelijkgesteld, hij is gel in het gelijkgesteld ja, voor het, het eerste gedeelte. Ja. Voor het tweede gedeelte hebben wij een uitspraak van uh, de rechtbank gekregen... dat we dat niet hoefden uit te betalen. Okay. Dat vinden wij ook in onze interpretatie een wat vreemde. Uh, want ja. daarmee komt toch de uitdrukking dat hij uh, ook in de ogen van de rechtbank... Uh, niet helemaal gefunctioneerd heeft zoals je eigenlijk zou kunnen of moeten verwachten van een directeurbestuurder. Mm -hmm. En dat is een van de redenen waarom dat wij ook tegen die uitspraak hoger beroep hebben aangetekend. Ja. Los daarvan bleek ook dat ze daarmee een duiding gaven in de richting van de besluitvorming van de Raad van Commissarissen. En dat betekent ook dat wij alles wikkende en wegende ook een procesgang nu ...in werking hebben gesteld... Ja. ...om in feite middels een getuigenverhoor... ...onder Ede, ja. bij de rechter... Ja. ...ook uh, goed te vernemen... ...wat de Raad van Commissarissen... ...vindt van de directeur-bestuurder. Vooral ook omdat bijvoorbeeld... ...het rapport PwC ook doorlaat klinken... ...hoe dat die Raad van Commissarissen... ...nu achteraf... Uh, ...in de richting van die directeur-bestuurder denkt. Ja, maar goed, u kon er niks meer aan doen... ...omdat uh, die overeenkomst was wel getekend... ...en u heeft dan ja. gedaan wat u... Dacht dat u wat nog binnen het vermogen ja. lag, hebben we gedaan, denk ik. Nou. Althans, ik hoop dat ik dat nu duidelijk gemaakt heb. Ja, nee, zeker. zeker. Goed, uh, u begon zelf over, over het rapport van PricewaterhouseCoopers. Dus in 2011 hebben zij onderzoek gedaan. Ja. Enerzijds naar de rol van de bestuurder, hè, uh, uh, de heer Span. Maar vervolgens is er ook nog gevraagd om onderzoek te doen naar de Raad van Toezicht. Klopt. En wat was nou precies de reden voor die onderzoek? Nou, u bent uh, uw verhaal begonnen met betrekking tot de uh, belangenverstrengeling. Uh, ik ben er niet bij geweest toen ze opstapten, dus ik weet niet of dat het argument is geweest. Maar nee. ik heb al genoteerd dat ze vertrokken zijn. Ja. En een drietal leden van de Raad van Commissarissen waren ook uh, in functie, in diverse functies, bij, uh, bij zorginstellingen. En u weet, ja. WSG is een corporatie die, die in zorg... feite landelijk gezien uh, ja. meer dan 50% in de zorg actief is... Dus daar kan mogelijk aanleiding toe zijn, maar we hadden ook in de besluitvormingsprocedures, en die zijn normaal denk ik bij corporaties, dat zaken via een raad van toezicht moeten verlopen, eh, dat dat niet alleen voorbehouden kan worden aan een voorzitter van de raad van toezicht, maar dat als dat een keer noodgedwongen door de tijd moet gebeuren, daarna zaken in de Raad van Toezicht moeten komen, daar hebben we een helder beeld van proberen te verkrijgen ja. hoe dat, dat in elkaar stak. Okay. En dat willen we nu graag, nadat we het eerst zelf met de Raad van Toezicht daarover gesproken hebben, willen we dat graag onder Ede nog een keer eh, met die Raad van Toezicht eh, aan de orde hebben. Okay. Nou. Laten we de rapporten maar even knippen. Het rapport over de bestuurder. Wat kwam daar nou uit? Wat waren nou de belangrijkste uh, bevindingen? Nou, de belangrijkste bevindingen liggen ook in relatie met wat ik net heb gezegd. Het totale besluitvormingsproces, zoals dat plaatsvond. Ja. Uh, dat is heel duidelijk aan de orde geweest, dat soms zelfstandig door de bestuurder geopereerd is, soms uh, alleen met de voorzitter uh, geopereerd is. Ja. Uh, niet daarna terugkoppelend in de richting van de Raad van Commissarissen. En die voorzitter zat ook in de hoek van de belangenverstrengeling? Die was uh, directeur-bestuurder van uh, een zorginstelling in Keertruidenberg. Ja. ja, waar WSG Zaken mee deed? Ja, daar deed WSG Zaken mee. Okay. Waren er nou nog bevindingen in dat rapport over die directeur-bestuurder waarvan u dacht: hé, hey, apart? Dat had ik nog niet eerder gehoord hier. Dus waar, uh, waar u zich zeg, maar door verrast werd? Nou, ik heb zojuist gezegd dat ik op vele plaatsen als extern toezichthouder heb geopereerd. En ik kan bijna tot de conclusie komen dat wat ik daar vaak meegemaakt heb, ja. bijna hier cumulatief uh, zich demonstreerde. Dus ja. met andere woorden, op heel veel punten uh, zaten dingen uh, niet goed. Uh, en uh, dat hebben we ook aan de orde gehad bij de rechter. Alleen door die uh, finale kwijting, om het maar eens even zo uit te drukken, ja. is men niet aan een inhoudelijke beoordeling nee. toegekomen ten opzichte van al die punten die we daar neergelegd ja. hebben. Dus het... we hopen dat in hoger beroep wel toe in de gelegenheid gesteld te worden. En dan kunnen we die zaken daarbij ook aan de orde hebben. Want die finale kwijting is getekend door die uh, voorzitter van de raad van toezicht ja. die voor u zat, die ook directeur was van de zorginstelling ja. die zaken deed met wezen. ja, ja. ja. Dan even naar het rapport over de, de Raad van Toezicht. Nou, u heeft al aangegeven net, uh, dat het met name ook om belangenverstrengeling ging. Waren er nog andere punten die daar aan de orde kwamen? Uh, de besluitvormingsprocessen, waar ja. ik het net over had. Ja. En uh, ja, ook een aantal zaken. Uh, uh, ...die we daar geverifieerd hebben, uh, overigens in daaropvolgende gesprekken die wij hebben gehad met uh, de Raad van Toezicht... ...van hoe kon het toch gebeuren dat bijvoorbeeld uh, de, de vrouw van de directeurbestuurder ook in dienst was bij de woningcorporatie... Ja. ...waar we overigens een besluit toe hebben moeten nemen om die te ontslaan vanwege uh, zaken die uh, in onze ogen ook niet deugden. En dat uh, hebben we ook uh, geëffectueerd. Ja. Wat is nou verder nog met die rapporten gebeurd? Behalve dan dat u zegt, ik ben nu met die raad van toezicht bezig om te kijken hoe we, hoe we dat kunnen doen. Oh, laat, ik, laat ik dit zeggen. Uh, wij vonden op sommige punten dat toch verdergaande onderzoek plaats moest vinden. En wat meer diepgang erin moest komen. Ja. En daartoe hebben we een persoon uh, gevraagd, een, een regisseur, om daar uh, verder uh, onderzoek naar te doen. En die zaken zullen waarschijnlijk... In, in, in de juridische procedure ook verder aan de orde komen. Maar dat loopt nog, die rapporten, die aanvullende onderzoek zijn nog niet afgerond. Uh, daar zijn uh, wel tussenberichten over gekomen, maar we willen dat nog afronden. Want we, we verwachten dat we in, in oktober vermoedelijk dat getuigenverhoor kunnen uh, hanteren. En we hopen de procedure in wisselwerking met uh, de rechtbank zo te kunnen inrichten. dat we gebruikmakend van dat getuigenverhoor, gebruikmakend van alle gegevens die we hebben, het hoger beroep kunnen. Uh, ...doen in de richting van de, van de heer Span. En wilt u hangende de juridische procedure die tussenberichten met ons delen? Uh, het advies is om daar zo terughoudend mogelijk in te zijn, laat ik het maar zo uitdrukken. Dus als u vragen over heeft, wil ik ze graag antwoorden. Maar voor de, voor de rest denk ik, uh, ja, ik heb dat juridisch uh, geadviseerd gekregen. Okay, nou. even, even nog naar de heer Span zelf toe, hè? los van de juridische procedures die er dan uh, wel of niet lopen. Wat is uw mening als uh, u, u bent daar binnengekomen, u heeft veel ervaring in, in, in de sector, ja. over de verantwoordelijkheid van de heer Span? Wat is er nou zo verkeerd gegaan? Nou, laat ik dit zeggen. De verantwoordelijkheid toen en de verantwoordelijkheid nu, nadat nou, hij vertrokken is, daar zie ik wel een groot verschil in zitten. Want de verantwoordelijkheid die hij had in de procesgang proces daarvoor als directeur-bestuurder. Kan ik hem toch wel duiden als uh, zeer ambitieus. Ja. Solistisch, uh, laat ik maar zeggen. Uh, ja, laat ik het kar karakterologisch zo neerzetten, zeer dominant. En daarmee een hele duidelijke stempel drukkend op, uh, op het functioneren van, uh, van de corporatie. En de vraag is: wat die verstand van zaken? Hij deed natuurlijk in zijn ambitie wel dingen waarvan ja. je kan zeggen nou, ja. Ja. nou laat ik het zo zeggen. Op basis van mijn inzichten kan ik daar wat over vertellen. Maar zelfs de voormalige directeur, interim directeur bestuurder heeft in een van de jaarverslagen ook een uitspraak gedaan over zijn professionaliteit. En ja. ik kan dat vanuit mijn kennis en kunde alleen maar onderstrepen. Ja. Kijk als je grond koopt en moet een bepaalde prijs kosten dan heb je wel plan economische uh, doorrekeningen nodig, dan heb je wel nodig dat je weet wat je er in de toekomst mee doet. En dan moet je het goed in de tijd en met betrekking tot de risico's goed bekijken. Ja. En uh, nou, dat is heel vaak niet gebeurd. Nee. Maar als het dan nu ligt, betaalt hij de schade terug die, die WSG heeft berokkend? Ja, ja, want anders gaan we niet op die wijze het hoge beroep in. Nee, heel goed. Uh, dan is er een ander onderzoek nog in 2011. Want WSG die, uh, die, die baalt een beetje van de rol van het Waarborgfonds. Uh, destijds bij WSG. En die Lord wordt ingeschakeld om dat uit te zoeken. Ja. En uh, de uitkomsten van het rapport die zijn gedeeld met uh, het Centraal Fonds. Ja. Met, uh, van Post, uh, met Van der Molen. En ook nog met andere mensen met het Centraal Fonds. Uh, met het ministerie. En uh, Van der Post heeft hier tijdens haar vorige gezegd: Nou, ik ken het rapport niet. Ik heb het ook nooit ontvangen. U kent het rapport wel, hè? Ja, ik ken het rapport wel. Was u ook de opdrachtgever toen, of niet? Uh, de opdrachtgever was WSG, de persoon van ja. de uh, interim directeur bestuurder. Ja. Ik moet u eerlijkheidshalve zeggen dat uh, toen ik met het rapport uh, zeg maar in het vooronderzoek uh, uh, geconfronteerd werd, uh, daar had ik de dag tevoren gekregen omdat u nadere vragen daarover had gesteld in de richting van de corporatie. Ja. En ik uh, mo moest constateren dat de inhoud mij wel bekend was, maar. Het Rapport kon ik niet meer uh, voor de geest halen. En uh, ik heb toevallig uh, gisteren, omdat wij uh, raad van commissarissenvergadering hadden, waar ook de accountant in het kader van de jaarrekening bij aanwezig was, heb ik tevoren nog contact gelegd van ik wil nu weten hoe dat precies zit met de opdrachtverstrekking, hoe ja. dat zit met allerlei uh, zaken. En daarin is mij duidelijk geworden dat wij die opdrachtgeversrol uh, vervuld hebben. Dus ja. daar kan ik nu een duidelijk antwoord op geven. Ik heb kunnen constateren dat zelfs vanuit WSG de vraag voorgelegd is... kan dit rapport ook gedeeld worden met Centraal Fonds, met WSW enzovoort. Ja. Daar is ook een ja op gezegd. Okay. Waarbij overigens de kanttekening is geplaatst. Geeft daarbij wel aan dat er geen hoor, wederhoor heeft plaatsgevonden nee. met WSW. Dus dat is helder gecommuniceerd. Maar anders hadden zij dat zelf wel gezegd natuurlijk. Uh, ja. ja, en uh, laat ik heel helder daarin zijn. Ik heb nog niet kunnen vaststellen hoe dat dat door wie, in welke richting gedeeld is met de partijen. Maar als de heer van der Post het niet heeft gehad, dan kan ik zijn verontwaardiging kan ik begrijpen. Ja. Want dat past ook niet in mijn stijl van werken. Als ik iets met iemand heb... Of als je denkt dat het niet goed is geweest, dan bespreek je dat in eerste instantie met degene waar je het over hebt en deelt eventueel ja. daarna de zaken met een ander. Dan had je ook een dimensie van hoor-weterhoor. -hoor. Uh. Waarom hebben we daar tot op heden nog niets mee gedaan? Dat heeft te maken met het feit, en dan, ja, u weet, het is een kleine corporatie. Er zijn maar een paar mensen die echt in het kader van deze problematiek die nu speelt uh, actief zijn... <tus> En uh, dan moet je prioriteiten stellen. En die prioriteiten liggen primair om die corporatie weer zo goed mogelijk in de benen te krijgen. Ja. En anderzijds ligt die prioriteit bij uh, in de richting van de directeur bestuurder, die wij de eerstverantwoordelijke verantwoordelijke achter met betrekking tot de ontstaande problematiek, uh, als afgeleide daarvan in de richting van de Raad van Commissarissen kijkend, en daarna eventueel kijkend in de richting van andere instanties wat je daarmee uh, zou kunnen of moeten doen. In 2013 eh, krijgt WSG saneringsteun 117 miljoen. Ja. En dat uh, bedrag wordt uh, op dat moment opgehoest door de financieel toezichthouder. Uh, en we hebben eigenlijk een beetje vragen over dat traject wat daaraan vooraf is gegaan. Want uh, minister Donnen was de toenmalige minister over van Wonen, hè, zo bij BZK. En die zei tegen de Tweede Kamer dat, uh, dat de saneringsteun voor WSG op uh, 0 euro zou liggen. Nou, u was in die tijd uh, voorzitter van de Raad van Toezicht uh, van WSG. Hoe is die inschatting van die nul euro nou tot stand gekomen? Of bent u daar helemaal buiten gebleven? Uh, hoe dat die tot stand is gekomen, dat, uh, dat weet ik niet. Maar ik kan het wel een beetje plaatsen. Want uh, ik dacht dat anderen daar zich daar ook over uit hebben. In ieder geval uh, de interim directeur bestuurder. Ja. We hadden namelijk vier scenario's. Waarlangs we aan het kijken waren, hoe kunnen we tot een oplossing komen? En bij een of meerdere van die scenario's was het zo dat, uh, zeg maar, mogelijke fusie of samenwerking of uh, ja. invulling met andere corporaties in de regio, uh, dat dat zou kunnen plaatsvinden. Ja. En als dat plaatsvindt, en dat was ook bij het Centraal Fonds aan de orde, hoe beperk je dan de schade zoveel mogelijk voor alle corporaties die in feite een bedrag moeten opbrengen? Ja. En dan krijg je de afwegingsfactor, in belangrijke mate bij het Centraal Fonds liggend, ...van welk uh, gedeelte van dat totale bedrag wat wellicht nodig is... ...moet terechtkomen bij die regionale corporaties... ...of wat moeten we in de totale uh, corporatiewereld uh, neerleggen. Dat is een kwestie van hoe ga je daarmee om. <coughs> in eerste instantie hadden wij een bedrag nodig om door te kunnen blijven functioneren. Het lag ja. in de orde grootte van 20 à 30 miljoen, dacht ik, daar ergens tussenin. En, uh, dus dat hebben we wel gehad van het Centraal Fonds... ...maar wel, wat in een afrekening komt... Want dat geldt ook nog een keer voor de 117 miljoen. Dat is geen uh, definitieve eindafrekening. Ja. Nee, dat is een bedrag dat we op basis van de inzichten die we hadden toen het besluit genomen moest worden, met elkaar geaccordeerd hebben. En we zijn nu met een proces, uh, proces bezig om te kijken wat het uiteindelijk moet worden. Als we daartoe in staat zijn, dan denk ik dat het goed is dat het misschien lager uitvalt. Maar er zijn ook risicofactoren op dit moment, ja. zoals zorg en zoals andere dingen, dat het ook wel eens anders uit zou kunnen pakken. Ja, we hebben ook met meneer Ruijgok, hè, want daar doelde u op, de interim directeur gesproken. En die zei ook, wel de vier opties, die hebben we afgepeld toen het niet uh, uh, oplosbaar bleek. Ja, toen moest die saneringssteun wel uh, doorkomen. En hij, hij heeft steeds gezegd, ja die nul euro, dat was natuurlijk wel duidelijk dat je daar niet mee uit de voeten kwam. En hij zei daarbij, en daar, daar uh, schrok ik wel van, dat hij zei van nou ja, het leek er toch een beetje op alsof het Centraal Fonds wees geen lesje wilde leren. Die waren in de grond gegaan. En uh, die hadden iedereen in de problemen gebracht. Dus uh, dachten we, nou ja, dan zetten we gewoon mm -hmm. die senderingsteun op nul. Met ook de consequentie dat de minister dat aan de ja. Kamer heeft verteld. Nou, ik denk uh, dat dat in de tijd gezien iets anders gelopen is. We zijn eerst met die vier scenario's bezig geweest. Ja, vertelt u maar. En uh, toen bleken we niet uit die problematiek van die scenario's te kunnen komen. Omdat... Uh, uh, uh, Vestia bijvoorbeeld tussentijds afhaakte, andere corporaties niet mee wilden doen, andere oplossingen die niet waren. En toen kwamen we voor de problematiek te staan, gaan we nu verder met WSG of moeten er andere dingen gebeuren? En toen is bij het Centraal Fonds ook een idee naar voren gekomen van moeten we ze niet uh, eigenlijk uh, failliet laten gaan... Uh, ja. ...laten liquideren. Uh, de heer Rijgerook en ik hebben ons er ook nog op uh, georiënteerd van... Ja. ...stel als dat gebeurt, hoe moeten we dat doen? Want wij hebben de verantwoordelijkheid voor uh, de continuïteit van WSG. Dus hoe doe je dat dan met elkaar? Gelukkig is die gedachte vrij snel uh, verlaten uh, door ja. het Centraal Fonds. En ik kan u wel zeggen dat mijn stellingname altijd erin is geweest. Ik kan me voorstellen hè, dat je... ...ik geloof uh, dat ik het ergens beluisterd heb van een van de sprekers... ...dat je zonnekoningengedrag niet wil belonen door 117 ja. miljoen in zo'n corporatie uh, te stoppen... ...en ja. dat je in feite ze failliet zou willen laten gaan. Ja, Aan de, de, de andere olendog. kant is het zo, als je uh, ze failliet laat gaan met het stelsel wat we hebben... Ja. ...dan kwamen we wel uh, tot veel hogere bedragen ja. dan de 117 miljoen. Dan kwamen we wel uh, tussen de 300 en 400 miljoen uit wat er uh, weg zou vloeien. En Dat is een van de argumenten geweest... Die er debet aan zijn geweest om die 117 miljoen met ons uh, af te spreken. Maar u zei ja, het, het had ook wel veel meer kunnen zijn. Maar uh, aan welke bedragen dacht u toen u, toen u hoorde dat het 0 euro uh, uh, werd geopperd in de Kamer? Ja, dat is afhankelijk van welk construct dat eruit zou komen. Stel dat het door Vestia was overgenomen. Nee, nee, nee. Echt de saneringssteun. Echt de saneringssteun. Ja. ja, maar toen hebben we nog niet over de saneringssteun gesproken in die scenario-benadering. Want we hebben in de scenario-benadering... Nee, dat snap, dat snap ik. Maar op een gegeven moment komt er een moment dat je zegt van... nou, we hebben al die vier die opties afgepeld. Die gaan het niet worden. Oké. Okay. Dan, dan gaan we de weg in van saneringssteun. En dan zegt minister Donner in de Kamer, ingefluisterd door het Centraal Fonds... Saneringssteun voor WSG is nul. Na de scenario-studie, of misschien al lopende scenario-studie, zijn wij uiteindelijk in de orde grootte van een bedrag van 120 miljoen uitgekomen. Ja. En, en heeft u, zeg maar, toen u dat hoorde dat het Centraal Fonds uh, deze, uh, deze move uithaalde... nog contact gehad met het ministerie om te zeggen: zijn u gek geworden? Of... Nee. nee? nee. Ja. Als je in zo'n situatie zit, dan. Uh... Dan kijk je hoe dat je naar inhoud de zaken kunt sturen in een richting die past bij waar je primair voor zit. Dat is de continuïteit van, van de corporatie. Okay. Nou, dan in november 2012 krijgt u zelf een beetje gedoe vanwege uw beloning als interimvoorzitter van de Raad van Toezicht. Wat vond u daarvan, van dat... Uh, ja, Kritiek. Uh, kijk als mensen zeggen er wordt uh, veel betaald, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Aan de andere kant was dat heel uh, normaal en ik zal u dat ook uitleggen. Uh, de, de uurtarieven die ik uh, gehanteerd heb, waren precies dezelfde uurtarieven die ik ook gehanteerd heb in de richting van de andere corporaties waar ik extern toezichthouder uh, was. Ja. Toen ik benaderd werd, voor WSG had ik in eerste instantie ook de gedachte dat ik uh, als extern toezichthouder daar uh, zou gaan opereren. Ja. Tot mij duidelijk werd dat ik gevraagd werd voor een interimperiode voorzitter van de Raad van Commissarissen te zijn. En toen heb ik gezegd dat het uh, gebeurt vanuit het bedrijf waar ik werkzaam ben, ja. Ecoris, En dat betekent ook onder de condities die in feite door Ecoris gehanteerd worden. Ja. Uh, overigens, uh, als mensen daar vragen over hadden. Dan hebben we daar heel open en transparant in geopereerd om dat uit te leggen. We zijn naar de gemeenteraad geweest, we hebben het in de jaarverslagen, hebben we het verduidelijkt. En dat geldt ook voor allerlei andere zaken. Openheid en transparantie in dit soort zaken is altijd heel belangrijk. Tenzij dat de belangen van de corporatie zich daar tegen verzetten. Maar met betrekking tot dit soort zaken zijn geen belangen van de corporatie aan de orde. Dus leg je dat goed uit. Ja. Nou mooi, transparant en eerlijk en open. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat het toch uh, om sociale huurwoningen gaat. En kunt u zich dan voorstellen dat huurders daar wel uh, geïrriteerd over gaan? Daar begon ik mee toen ik u antwoordde. Ja. Dat ik me kan voorstellen op welke wijze dat er gereageerd wordt. Maar aan de andere kant zijn dit normaal gangbare zaken. Want ja. als ik, uh, uh, dat heb ik uitgelegd. Maar als ik dat zou uitleggen, en dit is een doorslaggevend element, dan kan ik ook met betrekking tot de juridische advisering, met betrekking tot het onderzoek, forensisch onderzoek, met betrekking tot de accountant en met betrekking... Nou, dat heeft die uurtarieven zijn even ja. hoog, zo niet nog hoger. Ja. Okay. Nou, nog even, want u bent van interim voorzitter, vaste voorzitter van de Raad van de Toezicht geworden. Uh, we zagen ook al zoiets soortgelijks bij de heer Ruijghoek, die kwam als externe toezichthouder binnen en die werd toen... Heel snel uh, daarna, binnen, binnen een week geloof ik, kreeg hij ook een andere functie. Hoe ging dat bij u in zijn werk? Hoe is dat uh, zo gelopen? Toen uh, duidelijk werd uh, dat met DSG doorgegaan moest worden, is mij uh, in feite <coughs> verzocht om dat verder uh, te leiden. En ik heb toen ook gezegd, ik wil dat verder oppakken. Maar ik zal zo snel mogelijk, en ik dacht net gezegd te hebben, uh, een nieuwe raad van commissarissen uh, ja. uh, installeren. En anderzijds een nieuwe directeur bestuurder aan stellen. Ik heb ook toen de nieuwe raad van commissarissen aan de orde was en om tafel zat. Het eerste wat ik gevraagd heb, ik ben hier uh, interim uh, geweest en ik functioneer nu als voorzitter van de raad van commissarissen. Hoe denken jullie daarover? Ik ben er maar open in. Ja. Moet ik dat continueren? Ja of nee? Dat hebben ze met een ja beantwoord. Wat ik me ook kan voorstellen, want dat was ook de argumentatie. Gegeven de ervaring in de daarvoorliggende periode. En later, en dat is recent nog geweest in januari, moesten we ook weer voor de nieuwe raad van commissarissen een uh, tijdstabel van aftreding uh, aan de orde stellen. Ja. En toen heb ik gezegd, ik ben de eerste die daar uh, op de nominatie staat. Want ja. Toen werd er nog een grotere afzonderlijke procedure onder leiding van de vicevoorzitter uh, in gang gezet. En uh, men is tot de conclusie gekomen en heeft mij gevraagd om de komende vier jaar... Die rol nog verder te blijven vervullen. Oké, okay, daar heeft u ja tegen gezegd. Is het ja dan onder dezelfde financiële condities als die interimfunctie, of nee, is het nu anders geworden? Nee, want uh, ja, toeval. Maar 1 december, dat was die periode van een half jaar, die afliep: A, van het contract van mij, het contract van de heer Ruigrok, enzovoorts. En de uitspraak dat men in feite vond dat men met B.S.G. verder moest gaan. Ja. En toen heb ik gezegd. Want 1 december was ook uh, de eerste dag van de maand waarop ik uh, 65 werd. Toen ging ik met pensioen. Ja. En vanaf dat gegeven dat ik persoonlijk als uh, voorzitter uh, ging was functioneren... Ja? ...heb ik gewoon de code toegepast, die ja. geldt voor de woningcorporaties. Okay. Helder, dank u wel. Meneer Lentzen, voordat ik met u naar woningcorporatie Rantree ga... ...heb ik nog één vraag over WSG, de corporatie in Geert-Ruidenberg. Want u uh, antwoordde dat uh, de vrouw van de directeur ook in dienst was bij WSG en ja. dat zij dingen deed die niet deugden. U begrijpt dat dat vragen oproept. Kunt u dat toelichten? Nou, zodanig dat ze zich middelen had toegeëigend dat die, dat niet passend is. En geldmiddelen en andere middelen. Dan gaan we naar de corporatie in Deventer. Uh, want daar bent u op 1 december 2009 toezichthouder en u krijgt daar drie opdrachten mee. En een van de opdrachten is om ervoor te zorgen dat de financiën weer op orde komen. Ja. En het, het verlies bij Rantree bedraagt uh, ruim 67 miljoen euro. Ja. Wat is de oorzaak dat de in zulke financiële problemen is terechtgekomen? Ik denk dat de oorzaak gelegen ligt in uh, ook weer een hoeveelheid ambities... Die bij die corporatie speelde ook. En dat de consequenties van de voortrajecten die daarin gelopen zijn, de grondaankopen die daarin gelopen zijn, bij elkaar cumulatief tot dit soort consequenties leiden. Even los nog misschien van elementen van doelmatigheid. Want toen ik daar binnenkwam bij Rantree, heb ik wel heel duidelijk een aantal afspraken gemaakt met de Raad van Toezicht enerzijds en met de interim directeur bestuurder daar anderzijds dat er toch wel wat moest gebeuren, wilde ik mijn rol als externe toezichthouder ook goed kunnen funct uh, laten functioneren. Ja, wat bedoelt u met daar moest toch wel wat gebeuren? Nou, er waren, was een organisatiestructuur, ja. uh, waarin allerlei verantwoordelijkheden bij andere mensen uh, neergelegd werden. Een soort eindverantwoordelijkheid bijna. Waar, als je niet uitkeek, uh, de directeur-bestuurder ook nog alsjeblieft moest spelen, om te weten hoe dat in elkaar stak. En ik heb uh, met, meteen maar gezegd dat de, de interim-directeur-bestuurder vanaf het moment dat ik daar binnenkwam eindverantwoordelijker was voor alles, mm -hmm. tweeledig. Eh, omdat langs die lijn ja. de interim-directeur-bestuurder mij ook weer kon informeren hoe dat er de vlag erbij stond. En daarmee doelt u dus op die organisatievorm die de heer Teube had gekozen, waarvan Just, de heer Kemperman bij eerdere verhoren aangaf de kerstboom. Ja, van dat van was een twee. kerstboom. Ja. En okay. uh, dat was de reden tot die ingreep, een tweede ingreep. Het was geen ingreep, dat was, was een kwestie van goed overleg, eh, mm -hmm. zeg maar, want dat is altijd belangrijk in dit soort situaties, ja. dat je in overleg tot conclusies komt. Eh, was dat we om de drie weken bij elkaar kwamen eh, vanuit de Raad van eh, Toezicht en zo zijn er meerdere stappen gezet om in feite goed te kunnen functioneren. Ja, als ik luister naar de reden die u aandraagt voor het feit dat het zo mis is gegaan bij Rantree, dan is het antwoord wat wij hier van de heer Teube hebben gehad, namelijk dat het kwam door de kredietcrisis, dus wel heel erg makkelijk. Ja, ik hoor iedereen waar het fout gaat, uh, bijna dat tapijt van kredietcrisis gebruiken. Ja, ik, dat uh, ik geloof daar niet in. Er zijn, er zijn wel dimensies die daarin meedoen, maar dat is echt niet het, de hoofdoorzaak. Nee. Wat ziet u als de verantwoordelijkheid van het directeur besturen bij de problemen die zijn ontstaan? Ik ben er altijd helder in. In alle situaties waar ik geopereerd heb, zeg ik, je kunt hoog en laag springen, links en rechts. Maar er is maar één die eindverantwoordelijk is, dat is de directeur bestuurder. En wie zijn er nog meer medeverantwoordelijk, naar uw mening? Uh, ik denk uh, dat uh, natuurlijk als dit soort zaken gebeuren, dat dat altijd ook in relatie staat. Met een raad van commissarissen uh, die akkoord gaat en uh, wellicht ook mensen in de organisatie. Maar het blijft at the end de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder en een afgeleide verantwoordelijkheid voor de raad van commissarissen. Tenzij dat de raad van commissarissen op de verkeerde stoel gaat zitten en een beetje directeur speelt, dan is het anders. Maar dat heb ik tot op heden in al die situaties die ik heb meegemaakt, niet Hoi. meegemaakt. Oké, okay. u, uh, u had als een van de opdrachten ook om tot een verbeterplan te komen. Uh, kreeg u medewerking vanuit de organisatie en vanuit de raad van toezicht? Ja. Dat hebben we opgepakt en dat uh, verbeterplan uh, spitste zich ook in belangrijke uh, mate toe op de Amsterlaan. Om dat op een goede wijze uh, verder te brengen. En dat hebben we juist ook opgepakt in wisselwerking met uh, enerzijds de gemeente. En ik ben zelfs als, uh, zeg maar vanwege nou, toch de vertrouwensbreuk die er ook was met uh, bewoners, vaak wel eens uh, meegegaan naar bewonersbijeenkomsten of vertegenwoordigers van, uh, van groepen, om dat ook een beetje weer... Te managen. Ja, een beetje te, te managen naar een vertrouwensrelatie toe en managen klinkt zo afstandelijk, want dat heb ik niet afstandelijk gedaan, want dat doe je met die mensen op een andere wijze. Ja. Ik kom zo nog terug op project Amstelaan, um, maar dat verbeterplan, daarvan zegt u, u heeft niet veel weerstand ondervonden vanuit de organisatie zelf. Dat ging soepel. Dat ging uh, redelijk soepel, waarbij uh, mensen wel zeiden, we moeten tot een goede oplossing daarvoor komen, want als we daar met uh, alles wat we tevoren erin geïnvesteerd hebben, ook woningen daar willen realiseren, moet dat wel in een plangebied gebeuren dat ook goed kan functioneren. En dit, daar moet je dus een, een, een redelijk tussenmodel in bedenken dat, uh, dat, ja, dat goed zou functioneren. Uit ons onderzoek blijkt dat de voorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Emmerik, uh, niet volledig meewerkte aan het vaststellen van het verbeterplan. Klopt dat? De voorzitter van... De Raad van Toezicht, de toenmalige Raad van Toezicht, mevrouw Emmerik. Nee hoor. Ik, uh dat klopt volop niet. medewerking van de volledige Raad van Toezicht en mensen in de organisatie. Okay. Kunt u... En met volledig bedoel ik niet dat alles wat er gezegd werd, dat er meteen uh, akkoord was. Maar dat is ook logisch. Het is goed om daar goed over te sparren, wat is ja. de beste oplossing. Maar mevrouw Emmerik heeft dus niet uh, nee, gehinderd het herstelproces niet... wat u inzette. Nee, geen enkel probleem oh. Was de grondaankoop in Schalkhaar een, een strategische kans zoals de heer Teuber dat noemde... ...of zoals de heer Kemperman het aangaf, ijskoude grond waar nooit iets ontwikkeld gaat worden? Uh, nou, laat ik daar ook maar helder in zijn. Uh, als je weet dat er hoogspanningsleidingen zijn... ...als je weet dat er geen ruimtelijke plannen liggen wat, uh, wat er mogelijk is op dat gebied uh, enzovoort... ...dan uh, denk ik dat de term ijskoud, uh, ja, die kan daar wel aan gekoppeld worden. Ja wellicht dat de heer Teuben daar allerlei andere gedachten bij had, maar ik, ik Uw antwoord kan is ze me niet voorstellen. Dan de Amstelaan, U gaf zelf eigenlijk al uh, antwoord uh, wat betreft het werk wat u verzet heeft om dat project in goede ja. uh, banen te leiden. Dan kunt u nog even kort toelichten welke oplossingen u als externe toezichthouder daarin heeft uh, nou, gebracht? Laat ik dit zeggen. Mijn werkwijze als externe toezichthouder is nooit welke oplossing dat ik voor ogen heb. Ik ben daar vaak meer procesmanagementgericht mee bezig om in wisselwerking met mensen eh, tot oplossingen te komen. Want als er een oplossing is, moet die daarna ook gedragen worden door alles en iedereen en tot, tot uitvoering gebracht worden. In dat procesmanagement hebben we te maken gehad met verschillende partijen, de bewoners die daar eh, in feite wonen. We hebben daar te maken gehad met een gemeentebestuur uh, dat meende uh, uh, dat de corporatie aan niets gehouden moest worden. En je had de opvattingen binnen de corporatie dat ze tot iets goeds moesten komen. En dat heeft ertoe geleid dat uh, toen ik ging vertrekken er geen eindoplossing was, maar dat er een kader geschetst was waar langs verder gewerkt zou worden om de zaken verder tot invulling te brengen. En daar was vertrouwen bij de partijen ontstaan om dat in feite verder te brengen. Want een externe toezichthouder ja, die moet uh, niet te lang bij een organisatie blijven. Het is goed dat een uh, organisatie het zelf oppakt. En met de keuze, waar ik overigens ook bij betrokken ben geweest, van de nieuwe uh, directeur-bestuurder en hoe dat die dat oppakte, kon dat ook op die manier verder uh, gebracht worden. Ja. We had ook de opdracht om toe te zien op het eerste forensisch onderzoek van Deloitte. En dit onderzoek heeft uiteindelijk niet geleid tot een strafrechtelijk of civielrechtelijk vervolg. Maar in 2011 dan zorgt een voormalig lid van de Raad van Toezicht van Rantree ervoor dat de Kamervragen worden gesteld. En er volgt dan een tweede forensisch onderzoek. Op basis waarvan de heer Teube wel civielrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt. En deze zaak is nog in behandeling, maar mijn vraag is... Waarom is de heer Tebe niet op basis van het eerste onderzoek aansprakelijk gesteld? Uh, laat ik dit zeggen, dat forensisch onderzoek bij een juridische toetsing onvoldoende duidelijkheid gaf om die stap uh, te zetten. En ik heb ervoor gepleit, in wisselwerking met uh, de Raad van Toezicht, om geen eindconclusies te trekken, maar het volledige dossier en alle gegevenheden door te leiden in de richting van het ministerie, omdat vanuit mijn praktijkervaring het zo was dat als uh, FIOT en uh, andere uh, recherche-diensten, want die hebben meer mogelijkheden dan een forensisch uh, onderzoeksbureau, als die er zich mee bezig zouden houden, dat er misschien wel wat meer in beeld zou komen. Dus dat gedeelte is bij het ministerie neergelegd om dat verder op te pakken. Maar was dat bij dat eerste afronding? De afronding van de eerste afronding, ja. dus toen ik wegging. Ja heb ik daar ook heel duidelijk bij stilgestaan met de Raad van Toezicht... en heeft de Raad van Toezicht besloten om dat ook in de richting van het ministerie door te leiden. Ja, maar dat heeft toen uiteindelijk niet geleid tot een proces? Nee, dat is verder in onderzoek. En ja, laat ik daar maar heel helder in zijn. Mm -hmm. uh, dat is iets wat ik bij meerdere uh, corporaties waar ik extern toezichthouder was... me wel eens een beetje boos over gemaakt heb in de richting van... Uh, Laat ik maar zeggen, de Rijksoverheid, ik zal het maar even breed houden, dat vervolgstappen en Lik of stikbeleid of hoe je het ook wil noemen, juridische stappen, dat dat best is wat sneller en wat steviger zou kunnen. Ja. Dus want als was... ik kijk hoe dat, dat maatschappelijk eh, land, want we hadden het net over huurprijzen, hoe dat maatschappelijk land bij mensen, en je ziet hoe lang dat, dat moet duren, dan denk ik dat maar best wel. Ja. Iets steviger aangepakt. Ik begrijp worden. uit uw reactie dat u daar geen begrip voor heeft. Kunt Bijna u nog duidelijk nee. ja, waar, waarom dat dan zo is? Waarom het Rijk hierin niet doorpakt? Ik, ik zeg Rijksoverheid. Hè? Ja, dus ik zeg ook het Rijk. inclusief alle. en, en de rechterlijke macht en alles ja. wat erbij hoort. Ja. En wie waarvoor verantwoordelijk is, daar heb ik geen pretentie in om daar een uitspraak over te doen. Mijn gaat het erom. Dat ze met z'n allen niet in staat zijn om dit sneller en steviger aan te pakken. Kunt u wel toelichten wat de beleidslijn van het ministerie is op dit vlak? Ik uh, heb alleen maar geconstateerd dat ze dit opgepakt hebben en verder in gang hebben gezet. Dat is wat in mijn tijdstraject uh, uh, nog uh, duidelijk is geworden. Maar daarna heb hmm. ik uh, na okay. een aantal jaren niet meer het spoor hoe dat dat verder gelopen is. Maar, maar wie bepaalt dan of een onderzoek uh, naar bestuurlijke aansprakelijkheid... Nee, nee, sorry, ik haal, ik haal wel twee dingen door Strafrechtelijk. elkaar. Strafrechtelijk. Strafrechtelijk. Uh, dat, dat die in dat dit geval was... in belangrijke was... mate ook via de officier van justitie. Oké, okay. ja. Tenminste, neem aan dat zo uh, is, zo meneer Noltskamp. Ja. Ja. Ja. Zo werkt Ik kijk ook even naar mijn collega die daar ervaring ja, ja. in heeft. Um, u bent externe toezichthouder geweest bij uh, verschillende woningcorporaties. En uh, mijn eerste vraag is, hoe word je nou externe toezichthouder? Hoe gaat het in zijn werking? De eerste keer uh, dat dat plaatsvond, uh, dat was, nou uh, is al heel lang geleden, in, in de kersttijd bij Trias. En dan kreeg ik, vlak voor de kerst kreeg ik een telefoontje. En op basis van mijn cv, uh, wethouder, burgemeester, actief in de, in de, in de vastgoedsector, kwam men me bij, bij mij uit om als externe toezichthouder uh, te functioneren. Ik wist nog niet precies wat het inhield. En eh, ik heb daar een dag, anderhalve dag eh, wat bedenktijd bij gehad. Ik heb ook het gesprek meegemaakt dat door eh, het departement gevoerd werd met de Raad van Commissarissen van eh, Trias. Mm -hmm. en, en met een knikje. En ik ben daar als eh, toezichthouder begonnen. Ja, maar het is op de vergelijkbare manier in al die keren dat u gevraagd bent dat gewoon via uw cv keer, telefoontje. Keren. Was het op basis van de ervaring die men blijkbaar met mij had als toezichthouder en, bij het, En met als, men bedoelt u het ministerie? Ministerie. Het ja, ministerie okay. heeft mij altijd benaderd om externe toezichthouder te worden. Oké, okay, oké. Okay. Dan wordt u altijd rechtstreeks vanuit het ministerie ook gebeld met ja. het verzoek om. Ja. Oké, okay, kunt u kort toelichten wat het takenpakket is van een externe toezichthouder? Ja, het takenpakket is uh, meestal bij de aanstellingsbrief uh, beschreven. Dus die zult u allemaal hebben. Dan hoef ik denk ik niet uh, op te sommen. Bij, bijvoorbeeld bij een was dat in de richting van de Amstel aan. Uh, maar meestal kwam het in algemene bewoordering uh, tot uitdrukking dat het weer een goed functionerende corporatie moest Moet worden. worden. Ja. Ja, Met allerlei clausules eraan uh, verbonden. Maar nogmaals, uh, je weet niet wat je aantreft als externe toezichthouder. Want dat vond ik altijd het moeilijkste, zeker de eerste keer. Je komt ergens binnen. Je weet dat er een klokkenluider duidelijk heeft gemaakt dat de dingen fout zijn. En wie kun je nou wel en wie kun je nou niet ja. vertrouwen als je binnenstapt? Nou, dus u zegt eigenlijk, u wordt dan gebeld of u, u die klus wilt aanvaarden En de klus is eigenlijk zorgen voor dat het op orde komt. En u komt eigenlijk blanco binnen als externe Blanco binnen. En blanco okay. en ook onafhankelijk, moet ik in alle helderheid zeggen. Want uh, zo heb ik de rol ook altijd ingevuld. Ja. Ziet u parallellen tussen de problemen die u tegen bent gekomen bij de verschillende woningcorporaties? Als het gaat om de oorzaken van die problemen. Ja. Ja. Uh bijna inherent aan wat ik hier heb zien gebeuren. Er is maar één vrouw hier achter deze tafel geweest tot op heden. Het zijn allemaal mannen. En die mannen, die hebben dan ook nog eens een karakterologische benadering, dat ze dominant zijn, solistisch, ambitieus enzovoort. Dat is wel een rode draad die ik daarin herken. En dat uit zich ook. En soms werkt dat goed uit, want het omgekeerde is natuurlijk niet waar, hè? dat iedereen die die karaktereigenschappen heeft, het ook fout doet. Alleen ik heb geconstateerd dat degene die in mijn situaties het fout gedaan hebben, wel die karakterologische dimensie hadden. Okay. En dan kun je nog allerlei inhoudelijke dingen eraan koppelen, maar ik denk dat dit geen onbelangrijk gegeven is. Als een woningcorporatie in uh, de financiële problemen uh, zit, dan uh, komt ook het waarborgfonds om de hoek kijken, maar ook het centraal fonds, ja. het toezichthouder. Wat zijn uw ervaringen met het centraal fonds? Laten we daarmee beginnen. Ik uh, moet zeggen dat ik in al die situaties waar ik als extern toezichthouder heb geopereerd, dat ik dat uh, positief kan duiden. Maar ik wil er één ding aan toevoegen. En dat heeft uw voorzitter menigmaal gezegd. We kijken niet alleen naar de probleemgevallen, maar we hebben een oriëntatie op de totale corporatiewereld. Ik ben ook een dertigtal keren voorzitter geweest van maatschappelijke visitatiecommissies in de richting van de corporaties. En ik moet zeggen, daar heb ik een hele positieve indruk uh, aan over gehouden. Van het Centraal Fonds. Van het Centraal Fonds. Hoe dat en uitvoeren. van de corporatiewereld. Beide. Maar dan heeft u het over de recente visitaties. Of? Uh, van de afgelopen vier, vijf jaar. Vier, nee, vijf jaar. Dat is alweer zes, zeven jaar bijna geloof. Ik. Okay. Ja. Okay. En uw ervaringen met het Waarborgfonds? Uh, die zijn uh, wat mij betreft uh, ook positief in de saneringsgevallen. Maar één ding kan ik er wel bij zeggen. Dat is dat daar af en toe wel eens vanuit de invalshoek die men moet hanteren, waar men voor staat, dat daarin wel eens wat functionele spanningen eh, zitten tussen de ene en de andere instantie. Ja, u zegt het heel chic. Uh, kunt u het ook iets meer toelichten? Nou, vanuit de uh, borgingsbenadering. En vanuit, uh, zeg maar, financieel toezichtsbenadering hm. zijn er inhoudelijke verschillen. Ik, ik kan ze op tafel leggen, maar ja, ja. dat is, dacht ik, al redelijk uitgesponnen. Maar daarmee zegt u, daarmee zegt u wel... Daar zit een spanningsveld. Ja. En ik heb ook een keer in de commissie de Boeren gezeten, waarin deze problematiek ook aan de orde was. Ja. En uh, toen heb ik uiteindelijk niet mijn persoonlijke voorkeur uh, de boventoon laten voeren, maar ik heb me aangesloten bij één belangrijke boodschap die we gaven dat er eigenlijk één toezichtsinstantie zou moeten komen... waarin in feite integraal overal gekeken kon worden... in de richting van op welke wijze gaan we er invulling aan ja, geven. Want door het... die verschillende rollen... Ja. is niet tijdens saneringsactiviteiten, want dan werkt het goed. Maar in andere trajecten kan dat wel eens tot problemen aanleiding geven. Hoe u het graag ziet, dat, dat hebben we genoteerd. Als we kijken naar de huidige praktijk waarin het WSW opereert, waarborgfonds... En het Centraal Fonds. Daarvan zegt u als het gaat om saneringstraject. dan gaat het goed. Ja. Dan heeft u geen opmerkingen, ja, kritiek. Dat, dan gaat het goed, dan zijn er spanningen. Maar die spanningen die worden met elkaar goed opgelost. Ja. En een naadloze het... aansluiting is daar ja. in feite de stok achter de deur. om dat proces ook goed te laten verlopen. Ja. En als we het saneringstraject opzij zetten. en we kijken naar hoe de twee. dat spanningsveld waar, waar u het over heeft. tussen het Centraal Fonds en het Waarboogfonds. Wilt u dat nog, nog verder duiden? Want u begon met uw ervaringen met centraal fonds die waren positief en mijn vraag ging over het Waarborgfonds. Zegt u daarmee dat bij het Waarborgfonds een aantal zaken niet goed liepen? Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik zeg niet dat de mensen niet goed functioneren, maar de benaderingswijze is een andere. Zeker, omdat uh, met betrekking tot de borging er een wisseling heeft plaatsgevonden van uh, zeg maar projectborging naar bedrijfsborging en dan ook nog voor een langere periode. En eh, anderzijds moet jaarlijks zeg maar, vanuit financieel toezicht gekeken worden hoe dat de zaken spelen. Dus daar zit een spanningsveld op, maar daar zult u gegarandeerd mee geconfronteerd zijn geweest als u met deze twee instanties hebt eh, gesproken. Dat de commissie doet uitgebreid onderzoek. Nou, en wij nee, hebben We hebben vandaag zeggen. het verhoor met u, dus we horen ook graag uw. Uh, nee, maar dat heb ik gezegd. Ja. Ja. U, u gaf al aan dat de minister uh, de toezichthouder, uh, externe toezichthouder benoemt. Uiteindelijk rapporteert u ook richting het ministerie. Ja. Wat is de verdere betrokkenheid van het ministerie? Uh, dat is uh, als ik er zelf behoefte aan had om iets kort te sluiten, om dat met z'n kort te sluiten, als ik een vraagje had. En uh, incidenteel ook nog wel eens een vraagje vanuit het ministerie. Maar ik heb al gezegd, je opereert onafhankelijk. Hm. En die onafhankelijkheid, uh, die zorgt er ook voor dat je niet te veel met de partijen uh, je laat vertellen wat er moet gebeuren. Ja. Welke middelen heeft u tot uw beschikking als externe toezichthouder? Kenniskunde en een goede, goede attitude. En verder niets. Ik heb uh, wel de eerste keer bijvoorbeeld gevraagd, en dat heeft ook goed gewerkt, uh, er mag niets meer gebeuren in die corporatie van meer dan 100.000 euro of ik moet daar uh, een akkoord op geven. Dat, toen was ik nog helemaal onbekend mee met ja. het fenomeen. Ja. Dat was namelijk de enige weg waardoor je de zaken uh, in feite goed kon volgen in het financiële traject. Maar het financiële traject is geen onbelangrijke en daarmee kon je ook allerlei andere zaken beter in beeld krijgen. Ja. Nog los het wordt. is een truc om de zaken goed in beeld te krijgen. Ja. Nog los van het saneringstraject, als u daar als externe toezichthouder bent om de zaak op orde te krijgen, welke rol heeft het Centraal Fonds dan? Uh, als er geen sprake is van sanering, heeft het Centraal Fonds uh, op zich geen, uh, geen rol. En het Waarborgfonds? Uh, ook niet, okay. tenzij dat vanuit de inhoud het nodig is dingen verder in afstemming te brengen of aan te pakken. Ja. En daar zat ik weer als externe toezichthouder dan bovenop... als er met Centraal Fonds of waarborgfonds of met beide wat moest gebeuren. Ja, maar als ik het dan samenvat, dan treedt u als externe toezichthouder uh, redelijk solistisch op. U heeft wel ja. partijen als het ministerie, het Centraal Fonds en het Waarborgenfonds voor ja. advies. Maar u moet zelf de klus krijgen. Ja. Op 19 januari 2010 uh, wordt u uitgenodigd door minister van der Laan in uh, Hotel des Indes. Want daar, des end, hoe je het ook wel uitspreekt waar hij u maar ook andere externe toezichthouders uitnodigt om mee te denken over nieuwe wetgeving voor corporaties. En in dat overleg daarin stelt u dat bevlogenheid kan omslaan in hoogmoed bij onvoldoende tegengas. Kunt u dat kort toelichten? Ja. U heeft het eigenlijk volgens mij al Ik denk dat ik gedaan. het gezegd heb, maar dat komt met de karaktereigenschappen die ik neergezet heb. Ja. Als je dan alleen maar applaus hebt... En je hebt weinig mensen in je omgeving die je kritisch volgen, dan denk je dat je het altijd bij het rechte eind hebt. En dan, eh, dan ga je maar door en dan ga je maar door totdat het fout loopt. Ja. Okay. We hebben het ook al gehad over het forensisch onderzoek. En dan wil ik het met name ook hebben nog één vraag uh, waar ik het met u over wil hebben. En dat gaat om de bestuurlijke aansprakelijkheid. Um, wie bepaalt er of er onderzoek komt naar bestuurlijke aansprakelijkheid? Is dat nou het ministerie of de Raad van Toezicht? Ik denk dat uh, in de verantwoordelijkheidslijnen die ik net heb gezegd, uh -huh. dat is dat primair uh, zeg maar de directeur bestuurder verantwoordelijk is voor de coöperatie. Dat als afgeleide verantwoordelijkheid de Raad van Commissarissen opereert. Als er iets speelt in de richting van een directeur-bestuurder, dan heeft de raad van uh, commissarissen een extra uh, verantwoordelijkheid, zeg maar, in de richting van die functionaris. En die bepaalt in belangrijke mate de bestuurlijke aansprakelijkheidsbenadering. Daar ligt het primair. En als die in gebreken blijven, dan kan het weer zijn dat er een vervolgstap uh, gezet kan worden. Maar daar ligt de primaire verantwoordelijkheid. U was ook externe toezichthouder bij PWS Rotterdam. Ja. En daar is de bestuurder aansprakelijk uh, gesteld. Ja. Uh, hoe vergelijkbaar zijn de processen bij PWS, Rantree en WSG... als het gaat om die aansprakelijkheid van bestuurders? Uh, die zijn niet identiek. Op welke uh, punten verschillen ze? Uh, het belangrijkste verschil was in feite dit. Dat bij PWS, en dat was ook bij WoonInvest zo... dat daar, uh, zeg maar, met de... Uh, opdrachtenportefeuille die er was, de omzet die men had, er veel geld naar allerlei bedrijven toe ging. En uh, we noemen ze dat kickback, uh, in feite geld terugsluizen naar personen van die organisatie aan de orde was. En dat was daar heel sterk aan de orde. Bij de andere corporaties heb ik die kickback-benadering niet uh, direct aangevonden, aangetroffen. In uh, Lissen hebben we misschien voorkomen. Ja. Maar als het gaat om het proces van de bestuurlijke aansprakelijkheid... Oh, proces. Ziet u daar verschillen in tussen de drie corporaties? Ja, dat, dat, dat is dat de bestuurlijke aansprakelijkheid wordt in gang gezet... ...in principe door de Raad van commissarissen. Het, het gaat in alle drie betreft. de gevallen. En volgens mij is dat in alle gevallen zo uh, okay. geweest. En uh, hoewel ik bij PWS heb ik het tussentijds overgenomen... ...van een andere uh, extern toezichthouder. Mm -hmm. Maar volgens mij is dat zo gelopen... En dan krijg je ook terugkoppeling in de richting van de Raad van Commissarissen... door de juristen en de mensen die er zich mee bezighouden... Uh, om daar verder uh, vervolging aan te geven. Okay. U zult ongetwijfeld gelezen hebben, vrij recent... dat de treasurer van Havensteder ook non-actief is gesteld. Dat is naar aanleiding van het verhoor wat wij hier hebben gehad met uh, de heer De Vries. Um, deze treasurer die zou 100.000 euro hebben gekregen... ...van de adviseurs van FIFA Finance. Heeft u in de tijd dat u toezichthouder was bij PWS, want PWS is natuurlijk gefuseerd uh, tot ja, Havensteden, ah, havensteden ja. uh, hier iets van gemerkt? Nee. Helemaal nee, niet? Helemaal niet. Ik kijk naar mijn collega. Nee, we gaan er lekker vlot doorheen, meneer Lensen. Dus uh, ik had u aangekondigd dat we nog even over de zelfregulering zouden doorpraten... 93 is de mutering en dan uh, wordt er bewust gekozen voor een uh, zelfstandiging van de sector. Ja. Beperkte sturing door de overheid, ruimte voor de corporaties om hun ding te kunnen doen. Ook een beetje met het idee van dan kunnen aan de lokale behoeften uh, uh, worden voldaan. Wat is nou als u terugkijkt uw mening over die zelfregulering? Is het werkbaar? Nou, laat ik dit zeggen. Uh, met uh, hoe dat er gedacht wordt over de corporatiewereld. ...bij de overheid, bij de corporaties, kun je eigenlijk concluderen dat we een, een hybride benadering hebben. Ja. Namelijk een publieke taakstelling en privaat uh, georganiseerd. En wat ik nou zo jammer heb gevonden, in die jaren daarvoor, dat het heel sterk bij de corporatiesector was. Wel een onderkenning van hybride, maar het zou eigenlijk alleen maar door, nou chargeer ik wat, alleen maar door de corporaties moeten gebeuren... En men moest zich vooral vanuit de overheid daar niet of nauwelijks mee bemoeien. Ja. Dat heeft ook een behoorlijke eh, beslag gelegd op allerlei eh, discussies. Onder andere ook discussies hoe richten we het toezicht in. Ja. Eh, want dan kreeg je de discussie, moet het nou WSW zijn of moet het nou Centraal Fonds zijn? Vanuit dat spanningsveld wat er ligt. En dan heeft in feite, ja. van wie is eigenaar of wie heeft zij voor eh, in de richting van de corporatiesector, heeft een beetje de boventoon. En dat vond ik jammer. Want als men elkaar goed had gevonden, goed met elkaar had afgestemd, dan was dat allemaal veel beter met elkaar gelopen. Ook in wisselwerking met de Rijksoverheid. Ja, komen we komen straks nog even te praten over de, hoe de corporaties onderling met elkaar uh, uh, werken en of ze op, uh, zich aanspreken op, op, zeg maar, op uitwassen. Edis, dat is de brancheorganisatie van de woningcorporaties. Klopt. En die was heel kritisch hè, over, toch, uh, over wat er gebeurde. En die zei, nou ja, er is toch sprake van een wisselend overheidsbeleid. Vindt u dat ook? Uh, ach, ik zou de bewindslieden onrecht doen als er in een periode van een aantal jaren zes bewindspersonen zijn geweest, dat ja. er geen wisseling in zou zitten. Want zou, iedereen heeft zijn eigen klankkleur die hierin ja. aan, aanbrengt. Eigen stempel. En eigen stempel. En ja. dat heeft zijn effecten. En, um, maar hebben de corporaties daar last van gehad? Is het, is het een uh, valide argument om te zeggen, nou ja, dan zat minister Dekker daar, dan zat Van der Laan daar, het ander beleid. We, hebben daar, ja. we konden daardoor niet doen wat we moesten doen. Ik snap het. Het zou handiger zijn als je met een hele duidelijke beleidslijn over een langere periode kunt opereren. Ja. Want we hebben het over vastgoed en dat kent ook langjarige termijnen. Ja. Dus wat dat betreft zou dat verstandig zijn. Maar als je nou echt professional bent, dan denk ik dat je dit soort dingen moet kunnen hanteren op een goede wijze. Dat moet kunnen. Ja. Want zoveel wijzigingen echt de andere kant op, nee. Waar ik het ook nog even met u over wil hebben, is uh, zeg maar een concurrentiestrijd die er tussen, tussen uh, corporaties is. En dan met name daar waar er geld voor wordt. Want we hebben bij Rotsdeel gezien dat uh, Rotsdeel tegen de kei ging opbieden. Uh, flink. Maar ook bij uh, WSG heeft uh, Gerard Erens gezegd van nou ja, het is, uh, het is toch wel bekend bij ons in de regio in Brabant. Dat uh, Span ook wel tegen andere corporaties uh, uh, opbouwt om, nou ja grond aankopen te kunnen doen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat niet goed. Uh, laat ik daar heel helder in zijn. En ik heb die geluiden ook gehoord ja. van wethouders van uh, andere corporaties. Ja. En er zijn zelfs uh, ook uh, activiteiten ondernomen door corporaties in de richting van instanties... om dat aan de kaak te stellen. Ja, want dit zijn twee voorbeelden. Kent u ook nog andere voorbeelden? Uh, andere voorbeelden bij... Uh, van het opbieden tegen elkaar? Uh, ik denk dat dat uh, op dit moment zeker niet meer aan de orde is. Nee. nee. Maar dat heeft wel gespeeld. Maar goed, als je een te hoge prijs betaalt, is het natuurlijk verspilling voor, voor van maatschappelijk kapitaal. Ja, ja, dat ben ik met u eens. Uh, ja. Waarbij je dan wel een discussieveld hebt, uh, wat is een te hoge uh, prijs. Ja. Als, uh, als dat in een open uh, biedingsbenadering gaat, want men moest ook marktconform opereren. Ja. Dan kan ik me daar nog iets bij voorstellen, maar als dat... Ja, via uh, relatiepatronen of inspelen op dingen van wetende, nou zo zal het wel zitten, nou ga ik meer bieden, dan denk ik dat dat heel slecht is. Ja. Belangrijk bij die zelfregulering, ik zei het net al, is ook wel uh, dat, dat corporaties elkaar een beetje in de gaten moeten houden. Dat als iemand buiten de pot piest, dat een andere corporatie ja. zegt van joh, zou dat nou wat doen? Ja, ik ben dat met u eens. Ik, uh, ik zou het zo willen duiden. In de beginperiode, waar ik als extern toezichthouder heb gefunctioneerd bij corporaties, kreeg ik in begin, nou alles wat de reacties van andere corporaties of andere mensen, dat ze het altijd wel gezegd hadden. Ja, tegen wie? Juist. <laughs> uh, ja. dat, uh, waarschijnlijk uh, <laughs> tegen zichzelf. Ja. En dat is ook een fenomeen geweest wat ik heb gehanteerd in de richting van uh, directeurenbijeenkomsten van Edis. Of wat dan ook, dat ik heb gezegd, jullie moeten je eigen branche goed in de gaten houden. Ja. Want als je dit soort dingen achteraf zegt, dan doe je de branche tekort. Zeg het maar tevoren en ben maar volwassen naar elkaar om elkaar daarop aan te spreken. Liefst dat je naar de betrokkenen zelf toe gaat. Maar als die hier niks mee doet, om het dan, dan uh, verder en breder op te pakken. Ik heb de indruk dat dat ook steeds meer gaat werken, dat ja. uh, soort attitudes. Want dat is wel wat uh, Marco heeft gezegd de voorzitter van Edis, Die zei van, nou, ik heb een goede hoop dat het wel... Just, die kant op gaat, maar dat ziet u dus ook zo. Ja, ik heb, ik heb de indruk dat het goede kant op gaat. En dat brengt me er ook een beetje toe. Uh, dat ik zeg, we zijn hier met een stelsel bezig. Een stelsel dat ook goed, maar ja. daar hebben we hebben ook anderen uitgedrukt. Geld oplevert voor de corporatiesector en daarmee ervoor, uh, voor de huurders. Dat we echt heel goed na moeten denken. En misschien moet ik het sterker uitdrukken. Uh, we moeten het stelsel wel verbeteren, maar niet aan de kant schuiven. Nee. Want ik denk dat ook in de corporatiewereld... Ook mede dankzij wat er nu gebeurt, de parlementaire enquête, dat mensen lessen aan het leren is. Ja. Wat er ook gebeurd is, is dat minister Blok met zijn novelle is gekomen. Uh, en die gaat uit van minder zelfregulering en strakkere kaders vanuit de overheid. Wat vindt u ervan? Uh, laat ik het zo zeggen, hybride betekent wederzijds dat oppakken. Ja. En ik hoop dat de corporatiewereld aan de ene kant, de overheidswereld, maar de minister is daar redelijk dominant in. Maar ik trek dat ook een beetje door naar de provincie en, uh, en de gemeente. Dat die met elkaar in feite deze benaderingswijze goed weten in te vullen waar ze zich in kunnen vinden. Want dan gaat het een stuk beter opereren. Als uh, de belangenstrijd waar ik het net over had, zeg maar, corporatie of overheid, als dat door blijft gaan, dan wordt daar enorm veel energie in gestopt als je niet uitkijkt. En dan is het niet goed voor de sector. Nee, Oké, okay, dank u wel. Ik heb één vervolgvraag, want u uh, gaf antwoord op collega Oskam op zijn vraag over corporaties die tegen elkaar opbieden. Ja. En u gaf aan dat dat nu niet meer gebeurt, maar dat het wel gespeeld heeft. Welke corporaties? Kunt u voorbeelden noemen? Naast nou, de voorbeelden die door mijn collega's zijn aangegeven. Ik, ik kan alleen maar de voorbeelden noemen uh, daar waar ik zelf uh, actief ben geweest. Uh, daar, daar, kan ik wat, en de, ik, daar heb ik informatie gekregen. Hm. En dat kan ik niet hard maken, maar dat is wat mensen hier vertellen. Want daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar dat beeld ontstaat daar wel bij. En ik vind dat ik dat beeld wel met u moet delen, ondanks het feit dat ik het niet hard kan maken. Ja, u heeft geen andere Nee, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Ja, dank dank uh, meneer Oskam en mevrouw Hashi. Uh, collega Mulder heeft ook nog een uh, vraag voor u. Ja, voorzitter, uh, uh, dank. Meneer Lensen, u heeft een aantal corporaties uh, gezien... Je filosofeerde ook eigenlijk, eigenlijk vanuit een psychologische invalshoek op een aantal mensen die we hier hebben uh, uh, gezien. U zei ook, bevlogenheid kan omslaan in uh, hoogmoed. Ja. Ik moet zeggen, ik ben de afgelopen week ook aangesproken door mensen. Die vroegen, wat voor mensen zitten nou tegenover jullie? Hebben jullie wel een psychiater in je, in je enquêtecommissie? Nee. En de psychiater zei, hebben die mensen niet last van een lacuneuze gewetensfunctie? Het zijn mijn woorden niet, maar die hier waren. En mijn vraag is nu. Is het stelsel dat we hebben, is dat nou opgewassen tegen menselijke eigenschappen, namelijk menselijke zwaktes? Uh, laat ik dit zeggen. Ik denk dat het stelsel er tegen opgewassen is. En dat het met name omgaat, de mensen die het invullen, dat je die goed uh, coacht, begeleidt, uh, inhoud meegeeft. En dat die over de goede houding en attitude moeten beschikken om dit op te pakken. Want als je één zo'n persoon hebt, maar je hebt wel een sterke raad van commissarissen, dan denk ik dat die ene persoon eh, daar niet zo makkelijk mee, mee wegkomt. Zeker niet als het fenomeen zich gaat aandienen waar we het net over gehad hebben, dat ook de omgeving en de branche daar op een bepaalde manier ook verder mee omgaat. Zaken bespreekbaar stellen is eigenlijk de eerste stap om dit soort zaken eh, ja, binnen de touwen te houden. Dank u, meneer Mulder. Uh, meneer Lensen, um, um, we zijn aan het einde van het openbaar verhoor. Het beeld is uh, duidelijk, denk ik. Ik dank u en ik sluit deze vergadering.